Hoe schrijf ik een ontslagbrief? Ik zou eerst beginnen ja. met zeg tegen de manager van, hallo, ik wil ontslag nemen. Gewoon even in gesprek gaan, al voordat je een, een Precies. brief uh, Precies, want het is wel fijn stuurt. om op, op goede voet uit elkaar te gaan. In plaats ja. van dat er ineens een, een mailtje in, in de mailbox van je manager verschijnt van, yo, ik ga hem stoppen. Stel je gaat ook nog een keer ergens anders beginnen en ze hebben een referent nodig. Dan wil je wel gewoon je, je oude werkgever kunnen opgeven. Dus het is gewoon ja. netjes om dat eerst te bespreken natuurlijk. Maar daarnaast moet je het ook officieel indienen uh, middels een ontslagbrief. Dan kun je natuurlijk het ook gewoon doen voor een e-mail. Dan geven we wel altijd een tip mee van zorg eventjes dat er wel ontvangstbevestiging aanzet uh, bij je e-mailtje. Ja. Uh, daarin moet ook altijd staan ja, per wanneer je weg. Gaat, dus maar even rekening houden met opzegtermijn. Naast dat je aangeeft per wanneer je opzegt, dat je ook nog even de reden benoemt. Of dat je me misschien meteen nog aangeeft wat je met je vakantiedagen doet die je ja. nog open hebt staan. Dat is denk ik uh, een mooi ontslagbrief zo. je hem wel, hè? Ja. Heb je nog meer vragen over werk? Check deze video's of stel ze in de comments.